Hey, Rogier, zou je jezelf kunnen voorstellen? Nou, ik ben Rogier Buidenaar. Ik heb, uh, ben nu 44 jaar en ik ben de eigenaar van Praktijk voor Injectables. En ook natuurlijk uh, werk ik als cosmetische arts in deze praktijk. En wat heb je hiervoor gedaan? Uh, ik heb uh, meerdere jaren heb ik, uh, als, uh, in de gezondheidszorg gewerkt. Na een tijdje ben ik ook opleider geweest voor uh, de filler HDS. En eh, heb ik ook de opleiding de plassageur gekozen, maar ik heb na een tijdje toch gekozen om uh, uh, ja, cosmetisch arts te worden. En hoe bevalt dat werkje? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind, um, uh, het sociale aspect vind ik heel leuk. Dus ik leer ook echt al mijn klanten gewoon uh, goed kennen. Ik vind het leukste dat je daarin ook gewoon uh, met name uh, ja, kan zorgen dus dat mensen gewoon heel blij zijn met hun, uh, met hun uiterlijk. Ja, en ik vind zelf, maar dat is mijn eigen insteek, ik vind het ook heel leuk dus dat ik uh, als uh, ondernemer kan werken aan mijn eigen praktijk. Waar staat PVI voor volgens jou? Nou, uh, PVI staat voor uh, betrokkenheid, eerlijkheid en, uh, uh, en ook een stukje nuchterheid. En wij hopen. Wij willen eigenlijk met onze behandeling dat mensen vooral tevreden zijn of blij zijn met hun uiterlijk. Dus wij willen niet een ideaal beeld nastreven. Um, wat denk je dat andere collega's over jou zouden zeggen? Um, even kijken. Nou, ik denk dat de uh, meeste mensen me wel vrij uh, gedreven vinden en heel veel energie vinden hebben. Uh, en Ze uh, uh, nou, vinden me eigenlijk over het algemeen ook wel capabel in... Als, uh, als cosmetisch arts en ook als, uh, ja, als ondernemer. Dus uh, ik geloof wel dat, uh, dat uh, iedereen wel redelijk tevreden is.